Muziek! Ik hoop dat ik samen wil, ik wil het wel, maar ik wil het wel, ik wil Allemaal uh, van harte welkom vanavond bij uh, deze toch wel bijzondere gebeurtenis. Uh, naast mij staat uh, aan de linkerkant van oh, mij. mijn linkerlink, staat Michael Jansen, kleding van Vissen. Ik ben hier met en ik wel, het is een bakkenhond. Dus, uh, ja. uh, ik ben de technische coördinator van de honderdbouw. Uh, ja, we zijn hier vandaag met de honderdbouw, niet zomaar, uh, maar met een speciale leden. Uh, Michael zal er meteen wat meer uh, over vertellen. Te uh, eerst even iets over Marco Jansen zelf, dat weet ik dan. Toevallig, we uh, als voetballer bij de Tissen, als proefvoetballer bij de Tissen. En daarna Feyenoord, daarna allebei in het noorden de het de eagles. En ooit vlakbij in de voorstelling van de En tegenwoordig trainer bij de Allemaal deel we En we zijn heel erg blij uh, dat we onze samenwerking, ook op deze manier met de christenen, kunnen uh, geven. Gaat over wie En, uh, en Stringtouwer? We komen ook ooit, ooit bij de kessen opgedaan toen we daarom bij waren. En in 2019 zijn we het de start daarmee worden. Een investering ook vanuit de club om gratis. Rugtasje, vriendaal, minimaal. Sponsoren en bestuur maken mogelijk en maken het nog steeds mogelijk. Dat we erin kunnen doorzetten. En daar zijn we heel erg blij om. Michael Janssen, een heleboel mensen kennen je al als oudbetaald voetballer, maar voor degene die jou nog niet kennen, kun je, je voorstellen en wat je hier vanavond komt doen? Ja, ik ben Michael Janssen. Ik ben nu momenteel trainer bij onder 14 van Vitesse en ik ben daar ook coördinator van de onderbouw en de middenbouw. Ik hoorde dat een van onze partnerclubs hier, dus DVS, dat ze met die balletjes aan de slag gaan en met springtouwen. Dat doen wij al jaren en ik denk dat het goed is om vanuit ons ook te vertellen waarom wij dit doen. En specifiek, je legt het net al uit in je voorwoord, dat balletje, dat is een klein balletje. Ze hebben hier allemaal een rugtasje gekregen zoals we daar en zien, zometeen komt hij nog wel een keer in beeld. Wat is er specifiek zo belangrijk om met zo'n klein balletje aan de gang te gaan? Nou, het, ik denk dat het, uh, dat het meerdere dingen zijn. Ik denk dat het uh, uh, vaak het technische als eerste genoemd wordt. Hè, dat, uh, met een klein balletje, dat je, uh, als je daarmee kan hoog houden, wordt vaak gezegd, dan kan je met een, hele, met een grote bouw ook. Uh, wij vinden ook met name de afwisseling met een grote en een kleine bal vinden ook belangrijk. Dat doet iets met je, met je brein. Uh, je moet steeds gaan aanpassen en wij willen eigenlijk uh, voetballers hebben die en technisch zijn maar ook die uh, een goed aanpassingsvermogen hebben. Dus daar zit ook een, uh, een grote winst. Uh, en wij gebruiken het kleine balletje ook niet alleen maar uh, om te voetballen, maar ook gooien, uh, vangen, uh, verschillende opdrachten. Uh, dus ja, het zit niet alleen in het technische maar er zit veel meer achter. Ik hoorde voor de ouders uh, huiswerk mee van voetbal. Dat klinkt als wel een leuk huiswerk, denk ik. Ja, ik denk de jongens en meisjes die voetballen dat, dat ze het voetbal leuk vinden. Dus dan neem ik aan dat ze thuis ook graag willen voetballen. Eh, we, het is niet wat voor ons verplicht is, dus verplichten het niet. We vinden ook belangrijk dat de kinderen ook gewoon buiten kunnen spelen en andere dingen kunnen doen. Eh, maar je merkt wel als je huiswerkopdrachten geeft met hooghouden of trucjes, eh, dat ze wel heel gemotiveerd zijn om dat goed te doen. Eh, dus het werkt wel om dat zo, te, zo op te pakken. Ja. Ja, leuk huiswerk dus. Hey, uh, kun je iets meer vertellen over de samenwerking? tussen uh, Vitesse en DVS? Nou, de samenwerking heb ik zelf niet heel veel mee, mee te maken. Uh, dat, dat doet onze coördinator partnerclubs, Kees van Buren. Uh, die zit wat meer op de, op de samenwerking. Ja, ik hou me wat meer bezig op het technische gedeelte. En dan hoort dit ook wel bij de samenwerking. Dus dat is een beetje vanuit mijn rol. Top, goed om te horen. Um, ja, dit was eigenlijk wel uh, wat we wouden weten. Uh, we gaan zo meteen ook een, uh, een rondje over het veld maken. Dat de kinderen echt daadwerkelijk uh, met, uh, met de bal aan de gang gaan en met de springtouw. Dus uh, bedankt voor dit interview voor zover, Michael. Ja, graag gedaan. Ik loop ook even een rondje. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Hè. Ja, ik, vind dat, nou, ik vond het ook mooi op die tribune dat hij zich voorstelt van bij uh, Feyenoord en weet ik wat hij allemaal had gedaan, maar ook het Nederlands zelf al. Applaus van de tribuna, prachtig mooi. Ze waren bijna niet te houden, die kinderen. Nee, nee, nee, zegt dat. Als je het enthousiasme ook zag hoe ze hier over de muur heen kwamen. Ja, <laughs> nou, Leek Elfstede dat dat toch wel in de stad. Nee. <laughs> en daar gaat het een beetje om, het plezier. Ik zie vooral als ik zo van, nou, we zijn hier vanavond bij elkaar voor een. Uh, de onderbouw. De onder de acht krijgt voor het eerst, of onder de zeven moet ik zeggen. Uh, die krijgt voor het eerst het beruchte. Of het beruchte, Het bekende, beruchten is een beetje een slecht woord. Het bekende uh, rugtasje met daarin een uh, kleine bal en een springtouw. Ja. En uh, ja, als je dat zo ziet gebeuren, dan moet je eerst stilzitten en dan wil je dat veld op. En nu zijn ze lekker bezig. Dus, uh, ja, ja, ja, klopt. Kun jij er wat meer over vertellen? Ja, heel graag. Ik, ik, ik, ik, zie, ik, sta, ik sta nu te kijken en ik zie dat ze gelijk moeite hebben om met het springtouw om te gaan. Dus uh, we hebben dat niet meer. De kinderen die sporten wat dat betreft en spelen ook veel te weinig buiten. Waar wij vroeger van alles deden op straat en uh, op het plein, Dan zie je dat die kinderen vandaag aan de dag allemaal achter de computer zitten. Nou, dat rugtasje is zo belangrijk dat we proberen dat springtouw en die kleine bal gaat mee naar huis. En eigenlijk, dat zei Michael Jansen net ook al, ze krijgen dus opdrachten, huiswerk. Ja, ik zei het gek gekscherend al, uh, uh, de kinderen krijgen huiswerk mee van voetbal, maar dat is wel een leuk huiswerk. Ja, dat is super huiswerk. Ik heb altijd gezegd, DVS en vooral de opleiding is een soort school. Maar het is wel de leukste school van Nederland, want je mag lekker buiten spelen, je mag rollen met de bal, je mag doen. Maar het is juist leuk als ze dat mee zouden nemen naar huis en dat er thuis ook aandacht zou zijn... Dat ze met dat balletje bezig zijn. Dat ze niet de hele dag achter de computer zitten of met de laptop. Maar dat ze bezig zijn buiten met de bal. En het doet ook wat met coördinatie. Voetballen doe je met je voeten. Maar voetballen doe je ook met je, met je hoofd. Coördinatie komt daarbij kijken. Is daar dat springtouw ook belangrijk voor? Ja, enorm belangrijk. Uh, bijvoorbeeld, we kennen het uit de bokssport, op je voorvoeten staan. Nou, op je voorvoeten staan, dan ben je actief bezig. Met je, ook met je coördinatie. Met waar ga ik heen, waar kan ik heen. Nou, dat leren ze met een springtouw. Je kan niet met platte voeten met je springtouw springen. Dan moet je op je tenen staan. Nou, dat zijn hele mooie zaken die erbij komen en die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jongens. Het is, uh, ja, eigenlijk, die, die onderbouw, daar leer je de basis. De basisvaardigheden, zoals we dat noemen. En die zijn superbelangrijk. Wil je een goede voetballer worden, moet je de basisvaardigheden beheersen. Als je die niet beheerst, wordt het verrekte lastig om later een goede voetballer te worden. Nou, dat betekent, om het maar heel simpel te zeggen, dat ze de baas over de bal moeten worden. Als we nou kijken naar Frenkie de Jong afgelopen woensdag. We hebben natuurlijk een prachtige voorzet gezien van hem en daar heeft heel Nederland het over. Maar er was ook op een bepaald moment een moment dat Frenkie de Jong in een duel werd gebracht en dat hij omviel. Vlak voordat hij op de grond lag, kon hij toch nog gericht een paas geven aan de medespeler. En dat is een bepaalde kwaliteit. Dus je moet altijd leren onder alle omstandigheden, hoe je ook staat in het veld, waar je ook bent in het veld, hoe die bal er ook aankomt, om hem onder controle te brengen en hem ook weer, in ons geval, bij een geel-zwarte weer af te leveren. Zodat we daarmee verder kunnen gaan. En, en dan hebben we heel veel over dat touwtje gepraat. En, en, en, dat, en specifiek een klein balletje. Een klein balletje. Waarom een klein balletje? Ja, dat is ook voor je motoriek met de bal. Als je deze jongens allemaal met een grote bal laat voetballen, nou je ziet het lichaam is nog vrij klein. Die bal komt bijna tot aan de knieën van bepaalde jongens. Is zo'n kleiner balletje al veel fijner. Maar ook voor je ontwikkeling is het veel mooier om met verschillende formaten bal te spelen. Eigenlijk zouden we er ook nog een tennisballetje bij moeten hebben. En het zou zelfs mooi zijn, en dat doen sommige trainers ook wel, die dan tijdens het spel de bal gaat uit en dan wordt er een ander formaat bal, moeten ze gelijk mee doorvoetballen. Dan moet je je eens voorstellen, dan moet je je gelijk op schakelen van, hé, hey, ik, ik ga met een ander formaat, ik moet, me anders, ik moet me aanpassen aan die bal. Nou, een voetballer moet zich altijd aanpassen aan de omstandigheden. Het kan regenen, het kan sneeuwen, de zon kan schijnen, we hebben verschillende omstandigheden, een droogveld, een natveld, noem maar op. Nou ja, aan die omstandigheden moet je je aanpassen. Moet je altijd zorgen dat je de bal altijd onder controle hebt. Nou, dan komt dit uh, allemaal uit de koken van DVS of is dat ergens anders vandaan gekomen? Want vanavond uh, werk je samen met uh, de samenwerking die je hebt bij Vitesse. Dat is uh, uh, de samenwerking die, die er is. Nou, dit zijn dus wel uh, vruchten die je plukt van uh, die je als, als regionale club uh, toch uh, in huis hebt dan. Ja, wij zijn super blij met de samenwerking met Vitesse. Jack en ik komen zeer regelmatig op Papendal. Helaas, met de corona was dat een stuk lastiger en moeilijker. Maar we komen er zeer regelmatig. We zijn er onlangs, ik zeg drie weken terug, zijn we er ook weer een ochtend geweest. En het fijne van de relatie met Vitesse die wij hebben... A is dat wij al de oudste convenant of samenwerkingsclub van Vitesse zijn. We hebben een buitengewoon goede relatie. En alle vragen die we hebben worden één op één beantwoord. Daar komen mensen voor. We kunnen die vragen van tevoren inleveren als we daar een visite gaan. Van nou, jongens, we zouden wat willen horen over nou ja, bijvoorbeeld de onderbouw. Hoe ga je daarmee om? Spelprincipes binnen de onderbouw, of wat dan ook. Dan krijgen we daar uitgebreid en per direct antwoord op. Kunnen we langskomen en één op één wordt ons dat verteld. Dus die samenwerking die is echt geweldig met Vitesse. Eigenlijk een wisselwerking van waar beide clubs beter van worden. Ja, pertinent. Nou, Vitesse, nou, pertinent beter wordt van DVS, dat ga ik niet zeggen. Maar wij worden er pertinent beter van. En uh, vooral het directe contact. Meteen krijgen wij te horen van, nou, wij pakken dat zo, aan, wij zouden dat zo doen. En uh, eigenlijk ook het springtouw en het balletje is een idee van Vitesse. En uh, dat hebben we hier naartoe gebracht, samen met Vitesse. Nou, dus zien we vanavond de onderbouw aan de gang. De, de jeugd. Onder de 8 tot onder de 12. Ja, nou, heel enthousiast tijdens de aan de gang. Dit is gewoon geweldig. Genieten hoe ze... We hebben zien verschillende uh, uh, parcoursjes uitgezet, om het maar zo te zeggen. En uh, ik denk dat we waar, waar wat beelden gaan schieten, dat we daar ook even van gaan genieten. En uh, bedankt voor dit interview, voor nou, zover, Vincent. Het is ook veel leuker om naar de jongens te kijken dan naar mij. Dat kan ja. ik beloven hoor. Maar in ieder geval wel bedankt.